Ik vind het zat om te lezen over opleidingen waar je over IT leert in een boek. De gelegenheid van wat zijn we hier? De eerste open avond van de Young Capital Academy. Wat is de Academy? Ja, wij hebben een fantastisch leerwerktraject, denk ik, wat we aan kunnen bieden aan de. De nieuwe generatie IT'ers. Wat, wat deze opleiding anders maakt is dat het is leren en werken tegelijk. Dus de studenten doen meteen relevante werkervaring op. Ze verdienen een salaris. Wat een student bij ons kan, een student kan bij ons gratis studeren. Een student krijgt persoonlijke begeleiding in de vorm van een talentcoach. Talent dus die gaat eigenlijk het hele traject met de student. Zijn zij gekoppeld aan elkaar? En wordt de studievoortgang met elkaar besproken, maar er wordt ook op de werkplek gekeken van hey, hoe functioneer je nou daadwerkelijk en je leert niet alleen leren, maar je leert bij ons ook werken. En dat is denk ik wel iets wat anders is dan andere opleidingen aanbieden op het moment. Maar het allermooiste is, is dat ze meteen opgeleid worden in de nieuwste talen en de nieuwste technieken die in de markt nodig zijn. Dus waarom ben je geïnteresseerd in de opleiding van Young Capital? Het heeft mij vooral meer aangesproken omdat het werk het leren is en uh, ik kan dit een goede manier vind om mijn vervolgstudie uh, voor te zetten. Wat de scholen afleveren, nu momenteel, dat sluit niet meer aan bij wat onze klanten, het bedrijfsleven in Nederland nodig heeft. En wij hebben samen met de bedrijven in Nederland een ideale opleiding samengesteld, zodat die mensen als ze beginnen en instromen echt helemaal ready for the future zijn.